Ontdekking. Kleine dingen ontdekken. En niet focussen op wat je hoort uit de krant, social media, nepnieuws, nieuws. Superbelangrijk, tegelijkertijd ook super niet belangrijk, kan je ook gewoon eruit laten gaan. Filteren wat nodig is en kijken naar de dingen om je heen. Maar als je echt dat doet, focus op de kleine goede dingen om je heen, zal je ontdekken dat er echt superveel is om te ontdekken. En dat het eigenlijk heel veel vette shit is om je heen. En daar kan je aan bijdragen, want het zijn niet druppels op een gloeiende plaat. Het zijn juist al die druppels die samen de flow of life maken. En daar kan je aan bijdragen. Dus ontdekking. Ontdek jezelf en ontdek je ontdek je plekje.